Bellen via Google Voice is heel gemakkelijk door bijvoorbeeld in dit mailgesprek in een rechterzijbak op het telefoontje te klikken. Je kunt vervolgens iemand bellen, zoals Noël in dit geval, door op zijn naam te klikken. Die naam haalt hij uit je contactpersonen en vervolgens hem direct vanuit je computer te bellen. Hallo, ik ben Noël. En zoals je zag ging dat goed. En dat is hoe je vanuit Gmail met iemand kan bellen.